Ja, ik hoop heel veel mensen op de been te krijgen om te zingen, maar vooral om iets avontuurlijks te doen. Om iets te doen wat je niet kan voorspellen. Om iets nieuws te doen, om iets te proberen om ja, uh, gewoon het avontuur aan te gaan. Ja. We zijn uh, eigenlijk begin januari echt begonnen met uh, audities uitschrijven, mensen werven. We ja, bon ja. ja. ja. oh, hebben gemeld. Oh, ja. Hallo allemaal, leuk dat Hallo. jullie er weer zijn, of voor de eerste keer zijn, of voor de zoveelste keer zijn. Maar dus hier... ik wil straks drie koortjes horen, die elk een heel eigen akkoord maken. We zijn maandag begonnen met repeteren, en nu is het za zaterdag-zondag. <lacht> <lacht> en... Uh... Ja, dat we al zover zijn gekomen met zo'n best wel grote groep. Nou, ik ben echt heel blij. Nou, 8 september gaat het echt om de stemmen. Dus er komen er duizend stemmen samen. En uh, ja, vandaag mocht je als solist zelf uitpakken. Gewoon doen wat je wilde doen. Dus dat geeft dan ook weer inspiratie voor het koor. En uh, ja, dat werkte wel goed. Ik wil heel graag even beginnen weer met waar we vorige keer weer begonnen met een klankveld. Zo met elkaar, zo gezellig bij elkaar en zo gezellig kan zingen. En dan geeft het niet of de een een beetje lager of zingt, ...maar dat is de pret eigenlijk wat muziek in muziek zit. Dat breng je bij elkaar. De komende tijd probeer ik op heel veel plekken korte muziekstukjes uit... ...samen met solisten en koren en ja, alle deelnemers. En zo... Um, ja, doen we ervaring op, en geleidelijk ontstaat er ook een compositie in mijn hoofd, wat uiteindelijk een grote en echt uh, nah, uh, volwaardige compositie wordt. Je <transcendent guellame> Nee, nee, nee, nee. Echt zo stapje voor stapje uh, alle deelnemers uh, nou ja, toch uh, geven we ze een beeld van waar we welke kant het op gaat. Tot ziens, tot later. Dank je nee, nee, nee. Nou, we zijn het vandaag in elkaar aan het zetten. Dus uh, alle losse onderdeeltjes van het stuk komen nu bij elkaar. En uh, soms is het heel lastig, omdat we natuurlijk in de ruimte gaan staan. We hebben zoveel mogelijk de lijnen van Carré uitgetekend. De dimensies van Carré hier op de grond. Dus het is, uh, nou ja, al die gekleurde lijnen zie je, dat zijn dan uh, de plekken waar de loges zijn en de stalles is enzovoort. Dus ja, het is een hele uitdaging, maar nu... Uh, ja, nu... Begint het allemaal bij elkaar te komen en het, ja, het begint wat te, te klinken. In het begin vond ik het heel moeilijk, de eerste repetitie. Dat iedereen je zo heel erg vragend aankijkt: van wat gaan we doen? En dat ik zelf ook nog helemaal geen idee had. Waar moeten we naartoe? Wel, wel wat ideeën over het stuk. Maar ja, of dat werkt met zo'n enorm koor, dat heb ik ook nog nooit gedaan. Maar uh, ja, iedereen pakt het heel snel op en mensen ja, nemen het ook gewoon snel aan van je. Oké, okay, nummer 32. 32.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 We zitten nu een beetje apart, maar we gaan voornamelijk nu alleen de Balistraat repeteren, dus dit is een muzikale repetitie. Er zijn een uh, paar solisten die een fragmentje van hun eigen muziek of hun eigen cultuur meebrengen. Uh, bijvoorbeeld helemaal aan het eind is Kofi's een lied wat hij zelf heeft gemaakt. Uh, er zijn een paar teksten die ik van verschillende mensen heb uh, gebruikt. En voor de rest is de rest door mij gemaakt. Scary ja. ja. op het podium. Jins, ik hoor voor... De teksten en de inhoud gaan eigenlijk allemaal over de stad, de relatie tussen jezelf en je omgeving, de relatie tussen ja, uh, de medebewoners, alle verschillende culturen in Amsterdam, uh, of je je thuis voelt of juist niet. Dus het gaat niet letterlijk over carré 125 jaar, maar dit is wel een mooi moment om het nou eens over de stad te hebben en over je identiteit. Jij ja, zit in dezelfde in. Robin en Cor zitten nu in. Allerlei links, Jenny en de zitten Amsterdam links. En mijn koor bestaat voor een groot deel uit mensen die ik wel zelf ken of via via. Ook voor mensen die ik niet ken, dus dan uh, is dan weer heel leuk dat ze dat voor jou gekozen hebben terwijl ze hem niet kennen. Maar verder is het ook wel uh, uh, goed gemengd met uh, jongens, meisjes, oud, jong. Dus ik ben uh, ik ben heel blij met mijn koor. Het is altijd wel gezellig. Nou, er zijn volgens mij uh, maar een paar koorden die echt een momentje hebben dat alleen hun koor klinkt. Want voor de rest is het bijna altijd dat er meerdere koorden samen zijn. En dan hebben solisten soms wel een solo daarin, in het geheel. Er zijn sommige stukken waar je bijna alle koren hoort. Dan wordt het heel erg, dan, nou, dan, dan wordt het heel erg uh, vol, want dan zijn er natuurlijk duizend stemmen. En uh, ik denk dat Marlijn er juist een kunst van maakt om ermee te spelen dat je soms uh, ...minder hoort en soms meer en dat je dan daarmee dingen kunt accentueren. Het staat er en uh, je hebt niet eigenlijk een idee van waar het naartoe gaat. Ik ziek omdat er heel veel verschillende ritmes zijn en uh, ook dingen die helemaal niet zo ritmisch klinken. Als al die stemmen erbij komen van die mensen, volgens mij wordt het echt geweldig. En ik vind het verrassend wat Merlijn allemaal uh, maakt en hoe het, hoe het in elkaar valt en hoe mooi het dan klinkt. En vier maten daarvoor hebben Erwin, Sally, Robin een belangrijk momentje. Evelien die gaat door. Dus het is niet zo dat je net zo lang naar het podium kijkt totdat de toon stopt. Ik heb een kort Mag ik zeggen dat ik enorm trots op jullie ben? Ik vind het ook leuk. En ook super deluxe luxe, dat uh, als je dingen bedenkt, dat dan heel veel mensen komen helpen om het gewoon te proberen. Dus dat vind ik echt wel een toffe eer. Dus dat vind ik echt uh, te gek. Misschien hebben jullie je best wel eens afgevraagd van ja, wat zal het worden? Dit is een uh, muziekspektakel, een muziekkunstwerk. En heel knap dat je je kans ziet om uh, duizend amateurzangers in het gelid te krijgen. En uh, logistiek het zo te regelen dat het ook nog allemaal klopt, dat het niet misgaat. En dat het niet dingen door elkaar gaan die juist niet door elkaar moeten gaan. En dat de dingen die door elkaar moeten gaan, juist wel door elkaar gaan. Uh, Super fijn dat jullie er zijn. Die zien er allemaal heel mooi uit. Dus ik ga jullie naar het Amsterdam-model. Ja, okay. We gaan zo dadelijk de Fleschmond doen. Iedereen verspreidt zich hier over het Waterloo Klein. En neemt een eigen klank. Om, om die ingang gaan we staan zodat, uh, zodat het publiek er allemaal goed door kan Welkom in Carré. Als Amsterdam ons huis is, is dit onze huiskamer. Het komende uur vertellen wij over onszelf en over elkaar. zingen wij voor u de stad. Spreek met meer dan woorden alleen. Dat was heel leuk, dus mensen zingen op het podium, van het podium af, um, lopen en zingen tegelijk. En ik was eigenlijk ook echt ontroerd. Helemaal ondersteboven. Dat je in de zaal zit en allemaal geluiden hoort. Ze hoorden ons zingen en waren van: wow, zij horen er ook bij. Hartstikke leuk, vond ik het. Ik ga verder. Over de wegen, wee voor vrijheid. Nou, ik van niet meer dan bent. hij. Wil hier weg, wil hier weg. Naar waar mijn huis is, over de bergen. Weet ik bergen. Goedemiddag, ik vond het vet. Ik vond het helemaal vet. Ik ben nog, nog, nog steeds... Uh... Ja, ik ben zelf onwijs trots op iedereen die uh, gewoon in zo'n grote zee van informatie en van indrukken toch ja, zo de bakens zet en uh, een eigen koers vaart. Daar ben ik echt heel, heel uh, trots op, want zelf ja, probeer ik het natuurlijk allemaal te volgen, maar ja, iedereen moet zijn eigen, uh, eigen weg vinden in het geheel. Ja, dat is te gek en dat is dankzij gewoon een hele grote structuur van allerlei mensen die achter de schermen helpen en, eh, ja, past het uiteindelijk in elkaar. Maar ik ben super trots dat deze mensen, en daar en daar en daar. yes, het durfde, vijf durfden te blijven en de avontuur zijn aangegaan, dus ik hoop jullie heel snel weer te treffen in een volgende avontuur. Nou, het, is, het was moeilijk te voorspellen hoe het precies zou klinken, dus nu, uh, nu hebben we het gehoord en het, ik vond het wel mooi. <laughs>